Jullie hebben goed gezien in die titel in. Vijf dingen wat ik moet bereiken in 2023 man. Voor de mensen. Dit is weer zo'n motiva motivatie. video voor jou en voor mij en voor iedereen. Dus begin even te liken, te abonneren. Je weet de vakantie is begonnen. Voor de mensen vrijdag ben ik live om vijf uur. Gaan we kanaal boorden, dus kom zeker checken Like, abonneer, of goeie het wel Iets. Boys, nummer 5 Is sowieso, ik moet die 10k aantikken man. 2023 Ik moet het aantikken, jongens. als ik het niet aantik Ik ga je koggen Door iemand zijn hoofd te boren, besef je dat Die Kalashnikov. Oh, pa pa pa, mooi. ik moet het wel sowieso halen Inshallah, hoop ik dat ik het ga halen met Allah na, sowieso, als je Allah hebt, boys, geloof me Alles van het gaat je alles geven Maar, dan moet je ook voor hem iets doen, bieden, do'a's doen Speer. als je dat doet, geloof me Je kan alles bereiken man We gaan nu, naar tip 4, ja toch dus, tip Of, nummer 4 is Sowieso, streamen man Ik zie eerlijk gezegd, streamen toch wel Wat ik het meest ga bereiken op mijn YouTube Dus, daarom, gaan we ook vrijdag live Om, 8 uur Dus, kom het checken man, je weet toch Check gewoon die stream, het wordt één zieke livestream. Dus uh, ja, 2023 gaan we sowieso zo zo streamen, boys. Dus dat jullie dat maar weten, man. 2023 wordt mijn mij jaar, we gaan heel kanker overnemen als het moet, snap je? We nemen heel die, heel die deur naar Noord en Zuid over. En zo dat de van vandaan, man. Yes, dus, boys. Nummer 3 is sowieso. Ik wil een beetje mensen gunnen, man. Ik wil mensen blij maken voor de mensen. Waarom ik elke kanalen beoordeel doe, veel mensen zeggen tegen me aan no, je doet het voor de views en de likes en abonnees, tuurlijk, ik doe dat ook daarvoor, maar Aan de andere kant, ik doe dat ook voor de plezier om mensen weer een blije lach te geven, snap je, motivatie om te geven Je weet, mensen geven commentaar, maar ik zeg altijd, als je commentaar geeft aan mij Je weet, voor jou in jouw ogen, in jouw ogen ben ik iets, snap je Want je gaat zomaar geen commentaar geven op een persoon en een video over iemand maken, snap je Maar ik zeg altijd, als je commentaar hebt je weet toch, hou die commentaar voor je eigen. Want Alamlo, niemand maakt me kapot. Dat moet je weten. 2023, als ik commentaar krijg van iemand. Zijn hoermoeder ga ik aanpakken op video's man. Je weet, Alamloon pakt mensen aan en je ziet. Shh, ze blijven stil. Je hoort ze niet meer. Tijdje. Soms gaan ze een maand niet uploaden. ze weten als ze iets gaan uploaden dat mijn kijk ze aanpakt. Dus uh, voor al die YouTubers die commentaar op mij geven, jullie moeders man, in 2023 ga ik jullie ook allemaal ballen. Dus jullie het maar weten man. Ja toch, we gaan naar nummer 2. Tip. En sowieso, ik moet wel even pap maken, Holla, met YouTube man. Ik heb hier zware investering in deze computer gestookt, of gesteken. En voor de mensen, check even mijn vlog, ergens op die i. En weet je, toch, daar heb ik echt een zware investering in gestoken. Dus ik hoop dat ik met... Livestreamen laat staan in YouTube, daarbij dat allemaal gaat terugverdienen. Boeit me nu hoe lang ik erover doe als ik het maar terugverdien. Want mijn moeder ze tegen mij van Adam, waarom ga je investeren in een computer? Ik zeg, mama, luister, dit is voor ons. Dit doe ik do do voor ons, snap je? Voor de familie. Ik moet dit gaan maken, bro. Ik heb het tegen mijn moeder gezegd. Ik heb het tegen mijn vader gezegd. Ik zei tegen mijn papa, je weet, score, ga ik misschien niks bereiken. Maar nog steeds. Je weet, papa, als je deze video kijkt, en breek ik aan Badia. Het echt een, een, een buffelhelmstuk. Wallah, je moet weten, we gaan het maken jongens 2023, het wordt mijn jaar Mijn jaartje, ja, mijn maandje Je weet toch, praat hij niet veel Jeetso Ja toch, we gaan naar nummer 1 man Jeetso. Tip 1, sowieso, ik wil bekend worden man Wallah, dat is toch wel mijn doel Wat er toch bij mij op het lijstje staat Bekend worden man, bekend worden En uit van deze buurt, want de hele buurt Is er allemaal treeders van de noorderen Tot zuid, je weet toch, die blijven me sporten Die strijders je weet, ik wil echt, echt, gewoon bekend worden jongens. Ik wil niet weten, ik wil op tiktok viral gaan, ik wil op youtube viral gaan. Man, ik hoop inshallah dat het gaat lukken. Met Allah, subhanahu wa ta'ala, gaat het sowieso lukken. als Je weet, met allemaal. Gewoon bieden. Je weet toch altijd erbij. Ik geloof me, we gaan het bereiken man, inshallah jongens. Voor de mensen, dit waren eigenlijk de doelen die ik in 3... 2023 moet bereiken Als ik die niet bereik, ja, dan is het zo Een bepaald alle. misschien komt er iets beter Op mijn pad dan YouTube Je weet toch, misschien met crypto of Je weet, bitcoins of al die shit waarin Geld erin zit, mooi, dat zijn mijn verspillingen Voor 2023 Voor mensen, bedankt voor allemaal te kijken Naar deze video, ik hoop dat ik jou een beetje kunnen motiveren Ook doelen voor je eigen kunnen stellen En, ja man, ik wil je zeggen Bedankt voor het kijken, vergeet niet te liken, te abonneren En wat ik al zeg is, peace Altijds meepijs, jazzo ik <music>